Ik wil niet meer gepest worden. Ik wil niet meer wenend thuiskomen. Ik wil niet meer voelen alsof ik verkeerd ben, het ik eentje ben eigenlijk. En dan zeg ik van, nu ga ik zelf pesten en jullie zijn bang van mij. En mij kunnen jullie dan toch niet pesten. In het vierde leerjaar ben ik zelf gepest geweest. En um, dan ga ik u beginnen vragen te stellen van, waarom ik, wat doe ik mis? Waarom, wat is er mis met mij? Waarom doen ze zo tegen mij? Ik voelde u klein en niet veilig, eigenlijk. De hele klas werd tegen mij opgestuurd en de hele klas um, had mij niet graag. En ik van, maar jullie heb ik nooit iets misdaan. In het secundair wou ik niet dat um, ik weer gepest zou worden. Nu ga ik eens laten zien wat ik heb gevoeld. En al de pijn dat ik heb gevoeld ga ik andere mensen laten voelen. Het was ook zo'n soort van wraak. En daarom ben ik zelf begonnen te pesten, om te zeggen van... Kijk, als jullie bang zijn van mij, gaan jullie mij niet kunnen pesten. En ben ik gaan pesten om mezelf te beschermen. Maar alleen die mensen waar ik dan toen heb gepest, euh, hebben, hebben niks gedaan. Ze zijn even onschuldig als ik toen was. En dat begon ik me dan na een tijdje te realiseren. En dacht ik van, dit kan zo niet verder gaan. Sommige vriendinnen hebben me daar ook wel over aangesproken. van Kijk, euh, wat je doet is eigenlijk niet oké. Okay. En waarom eigenlijk? Want dit zei jij niet en we kennen je wel. En ook dat hebben mij dan ook weer aangesproken en zeiden ze van kijk, je kunt veel beter als dit en wilt je dit echt voor de rest van je leven? En want ik zou het nu toch best wel aanpassen. En dat heb ik dan ook gedaan, maar niet echt aanpassen. Ik heb gewoon mijn ware ik naar boven gebracht, niet de masker die ik ophield. En toen ben ik begonnen te veranderen, zei ik van nu wil ik gewoon mensen helpen. Dus bij ons op school is er um, zoiets als peer mediation. Een ander hoort daarvoor gewoon leerlingen bemiddelen. Het is zo dat leerlingen van het vijfde, zesde jaar, leerlingen van jongere jaren gaan helpen met het uh, oplossen van ruzies. Um, ja, dus momenteel heb ik een opleiding gevolgd en bemiddel ik zelf ook. Um, als bemiddelaar um, gaat mijn um, de dingen waar ik heb meegemaakt mij toch helpen om mij beter in uh, de schoen te zetten van um, de leerlingen die ik moet bemiddelen eigenlijk. Zet me even in de plaats van die leerling en dan denk ik van wat zou ik gedaan hebben of wat heb ik gedaan. Want hetzelfde zou mij ook overkomen kunnen zijn en um, op die manier helpt dat mij wel. Kijk, zo zou ik me dan voelen en zo zou ik me niet uh, goed voelen en dit heb ik dan gedaan, maar dat was, allee, dat was geen goede oplossing. Dit had ik beter kunnen doen en op die manier kan ik die uh, leerlingen dan ook... Helpen. Want ook die pesters hebben een verhaal achter hun gedrag. En die gepesten hebben ook altijd een verhaal. En de oplossing daar komen de leerlingen meestal zelf op.